Vertel even wie jullie zijn. Hallo, ik ben Eduard Heikamp van Stichting Welkom Thuis. En hallo, ik ben Jesse Rijn en ook van Stichting Welkom Thuis, een medewerker. En ik help hem mee. Je helpt hem mee? Ik help hem mee. Jij komt hem helpen hier op het podium? So, Na, ook gewoon uh, met het uh, ondernemen zeg maar, van deze stichting. Uh. Goed, laten we bij het verhaal komen. Waar okay. willen jullie het over hebben? Uh, het verhaal is wat wij willen vertellen is, wij zijn dus van Stichting Welkom Thuis. Wij geven gratis maaltijden in het buurtcentrum Veldhuizen. Van, vanuit uh, de welstedenstad, dat pand. Uh, wij zijn van huis uit begonnen met een initiatief om gewoon heel simpel om te zien naar de weduwe de wezen, naar het zwakke in de samenleving. Uh, door heel simpel een bordje maaltijd te geven en uiteindelijk is dat uh, uitgegroeid tot uh, best wel een grote groep. Uh, nou, op een gegeven moment zaten er 27 mensen in mijn woonkamer. Mensen stonden voor de voordeur zeg maar nog met een biblikje nog in hun zak. Een uh, blootje nog in hun mond als het ware. Nou, ik zeg, doe uit, kom lekker binnen, ga lekker een maaltijd eten, en vervolgens groeide dat zo hard dat we dus een pandje moesten huren, wat ik net al zei, in het buurtcentrum. Maar dat is nou inmiddels gegroeid tot zo'n ruim 100 mensen, en uh, daar doen we dan ook die gratis maaltijden uitdelen. Nou, inmiddels, als je gewoon van start gaat, dan zie je gewoon dat vrijwilligers zich vanzelf aandienen en dat mensen het zelf leuk vinden om wat te doen, om te helpen koken, muziek te maken. Bijvoorbeeld na de maaltijdbijeenkomst zeggen wij dan van, joh we hebben ook nog een andere maaltijd en wij noemen dat hemelsmanna. En dat is dat manna wat van boven komt, dat is eten wat van boven komt. En dat is ook een stukje hun geestelijke mens voeden. En dat doen wij met het evangelie, met het woord van God. En uh, wij, daardoor merken wij dat mensen nieuwe hoop krijgen en nieuwe inzichten krijgen, hun denken vernieuwen. En uh, wij zien daardoor gebeuren dat mensen van hun depressies worden genezen, dat ze gaan herstellen... Dat ze echt die nieuwe hoop vinden. Waar ze altijd naar op zoek uh, zijn geweest. En dat ze weer nieuw perspectief vinden. Ik ja. kan ook een voorbeeldje geven. Van een man. Waar wij gewoon, die gewoon simpel verwezen was naar onze stichting. We zijn hem gewoon gaan opvangen. Bezoeken. Hij was in één week tijd. Zijn vrouw ging er met een, nou, met een met de schilder vandoor. En uh, ja, dat klinkt een raar. <laughs> en, uh, maar uh, in diezelfde week verloor deze beste man zijn baan. In diezelfde week kwam zijn zoon vertellen dat hij van de verkeerde kant was. Nou, wat doe je nou met zo'n probleem? Je kunt twee dingen doen. Je kunt stilzitten, op de stoel blijven zitten of je kunt zo'n man gaan bezoeken. Wij hebben ervoor gekozen om deze man te bezoeken, om hem verder op weg te helpen. We hebben hem uitgenodigd bij onze maaltijden. Uiteindelijk hebben we gewoon gezien dat uh, deze man uh, gewoon opgeknapt is. Hij heeft nieuw perspectief gevonden, want hij wou een einde aan zijn leven maken. Hij heeft een uh, ontmoeting gehad met God... En uh, met het levende woord en wij hebben gewoon gezien dat dat een goed effect heeft uh, gehad op zijn leven en, uh, ja, en, en dus inmiddels gaat hij weer trouwen en met een dus, andere met, vrouw. En dus met, die, met die eetkamer daar kun je dus eigenlijk die mensen daarmee verder helpen want ze, je, ze komen in zicht precies ja, wat, wat zou je willen bereiken wat, wat ja, wil je uiteindelijk uh, bereiken wat ik gewoon mooi vind het initiatief gewoon om, om gewoon een andere gewoon om je naaste liefde te hebben zoals jezelf zeg maar om gewoon ook uh, naar mensen die gewoon niet geaccepteerd worden in deze maatschappij, zeg maar, om, ja, om, om, om die gewoon toch wel uh, liefde te geven. Om gewoon echt een luisterend oor, zeg maar, aan, hun, aan te bieden, zeg maar. Dat ze, zich, dat ze echt zichzelf kunnen zijn, zeg maar. Ja, het, is, het is al een prachtig initiatief. Het loopt goed, hè? Het loopt, goed, het loopt mensen. heel goed, ja. Wat Omdat wil je nog meer? Wat wil je? Wat ik wil, ik ja. Wat ik zou wil, je willen uh, van al die mensen die hier zijn? Ja, wat Ja, wat zou ik willen? <laughs> Ja, uh, gewoon, ik wil gewoon deze stichting bekendmaken, ook dat iedereen gewoon van harte welkom is gewoon om gewoon ook te proeven zeg maar, uh, ja, hoe het daar is. Uh, zeg maar, uh, ja. nou, ik hoop dat we jullie daar een platform voor hebben kunnen we, we eten daar zeg maar, ook gewoon maaltijden, sorry dat ik u onderbreek. We eten gewoon heel gezellig met elkaar. En, uh, en ja, iedereen is, is welkom. Echt, en iedereen is welkom. Stichting welkom thuis. Hè? Dankjewel. Oké. Okay.